Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Efteling video. Uh, we zijn net van het Eftelijke pupsvlootje gekomen. Ja, het was heel grappig. Want ik, ik dacht dus, ik steek voor de grap mijn vinger op. En ik ben gewoon op dat podium getrokken. Ik kan wel een stukje van de video laten zien. Ja, ja. maar. Ja, hij staat ook op... Hey! Kijk, dat daar staat Lisa. Huh? Helemaal op filmen nu. Helemaal. Hier staat ze. Lizzie, het duwt op. Oh mijn god! Talking talking> is oh mijn god, moeilijk. Oh. Oh mijn god, ik zag het al aankomen. Heb je toch een hoed die daarbij past? Oh. Want ik heb er eentje bij wie dus. er is voor jongens. is. Wat er al zo. zoiets? Ja, Kijk, deze kant op hoor. Met samen een hoed. Helemaal kunnen we dit. Hallo! Deze hoed Houdt dus je gezicht Nu kijken echt gewoon bijna een stuk of 100 mensen naar haar. Toen aan de hele wereld is net een cirkel op je hoofd. Nee, daar ben je, daar. Ja. ben Maar ik deed raak ook wat nieuwe uh, f uh, weetjes of nieuwtjes, hoe je het ook wil noemen, we het zien. En we gaan er nu heen. Poffertjes, nee, te halen bij Antwerpikplein. hoe oh, je ja, ijsjes halen, altijd ijsjes. En IJs. IJs. IJs. we hadden ook bubble tea net ook. Ja, we hadden ook bubble tea. En vorige keer met Edie en ik ging En Edie had de corn dogs. Edie had de corn dogs. jij er ook op, heel lekker uit hoor. Ja. Je we uh, wat heb ik nog nooit gefilmd in mijn video's? Ehm... Uh, mm. Jawel. De via flotte. Symbolica. Oh. Weinig. Weinig, weinig oh. ja. Wonderddepot. Waah. Pa. Nice. Oh. Kun je ook wel zien wie B is? Wow. Uh. Dat is trouwens een oud masker van Hugo. From the terraces outside there are some delightful views over the ornamental lake. A restful sight with its dark... <laughs> Video, maar op pauze als je dit wilt lezen. Nu ga ik laten zien wat er gaande is eigenlijk nu in Efteling. Uh, helaas is de baron voor 3 à 4 maanden dicht. Dat is niet leuk. En alleen nog de wachtrij van de pagode hoeft nog gedaan te worden. En dan kunnen we weer ook de lucht in. De huis van Van Hollen is ook al bijna klaar. Ik hoop dat hij dat al snel klaar is. Zodat we er al uh, snel genoeg van kunnen genieten weer. Want het is natuurlijk weggegaan parkeerpromenade is dus de grote ingang daar die is eindelijk weer open en hoef je niet door die lelijke vieze ingang weer door te lopen. Hartstikke fijn. En een paar dagen geleden hebben de bankzitters in de Efteling verstoppertje gedaan. Echt een hartstikke graag video. Kan je checken op hun kanaal de bankzitters. Dus uh, zeker kijken is aanrader. En ja Joris en Draak is weer open. Uh, het is trouwens echt te druk in ieder geval. Rijt het is echt 70, dan is het 80, dan is het 50. Het is gewoon de hele zo afwisselend en het simbraa is ook nog 40. Ik weet niet hoe het komt, misschien is er iets met de treinen dat ze eentje niet kunnen vullen. Ik hoop dat het in ieder geval uh, uh, snel voorbij is en dat we gewoon een half uurtje maar maximaal hoeven te wachten of een uurtje. Ja. Nou, uh, er zijn ook nog wat nieuwe dingen. De muziek bij Max en Moritz, bij Max doet het al twee dagen of zo niet. Hartstikke jammer, maar uh, bij, uh, geen probleem hoor. Leuk om te weten, daar staan nog tekenen. En die blijven de hele tijd in hun rol. Ook al staat er niemand. Ze dus blijven in hun rol. Hartstikke grappig. Gaan we door naar het Ruigerijk, want daar zijn ze een festival vrouwen. Naast de Python, uh, daar is een heel leeg open stuk. Waar dus eigenlijk de Pito Plus zou moeten komen? Maar daar gaan ze dus nu een festival bouwen. Ik weet niet waarvoor, het lijkt op het festival Tentjes allemaal. Uh, ik denk dat het. Ik weet echt niet waar het mee te maken Nou, ja, en nu het belangrijkste. Uh, wat er komt er nou op het plein? Wat komt er nou in de plaats van Spookslot? Ja, dat uh, vroeg iedereen zich al af. Er komt een. Uh, ja, je hebt op. Uh, de trainer is trouwens uitgekomen. Kijk, die tactiek daar dan zo. Dan, dan laat ik hem zien. 3, 2, 1. bouw maken en dan rond en de meeste mensen ze houden een soort van wel, het wordt niet zoiets als kinderen, niet dat van uh, niet zoiets als Max Morris. Het wordt echt, echt dat je goed eng. Ze probeert het echt eng te houden. Dus um, er mensen denken zelfs dat het een hoe uh, heet dat een uh, Domreit. Domreit, hoe je het ook wel noemen. Ja, die zit even achter de camera. Ik kan nu alles onthouden. Uh, gaat horen, dat, dus dat je een ronde... Dit, een soort van Villa Volta. Maar dan kan het ook nog schuin. Een beetje zo. Kan het eigenlijk zo als een... Als een ronde vorm. Als een, een pakbare pan. En hou die bij de stil. Ja, dat weten weinig mensen. Hier in uh, Vrouw zit ook... In. En echt voor duidelijkheid, je kan het pakken. Ja, dus niet echt helemaal decor, zeg maar. Nou, oh, het is super cool. Ik ben net met Bart bij op de foto gegaan, hier de foto. Ja, uh, zo, dan stikt iemand af. Ik ben ook op de foto gegaan. Uh, uh, maar uh, hij kijkt dus blijkbaar mijn videos, dus Bart, als je kijkt, super tof dat je mijn videos kijkt. gewoon nu al in wat hoe kan het water er al in zitten Oeh, ziet er wel goed in ja wow. allemaal kinderen ook aan het zwemmen gewoon en even... hey, hey, wij gaan er oh. vond je deze video leuk deel deze dan met iedereen want het is al het einde ja ik kan ook niet zeggen dat deze video oneindig wordt dus ja uh, vond je deze video leuk deel deze meer en dan zeg ik later goed, uh.